Strijd de goede strijd van het geloof. Win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtige getuigenis van geloof hebt afgelegd. We moeten de goede strijd van het geloof strijden tegen de vijand. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Hier zijn zes strategieën. 1. Denk strijdbaar. Zoals een generaal zich voorbereidt op een gevecht, maak een plan en bereken hoe je kunt deelnemen en hoe je de vijand kunt verslaan. 2. Bid vurig. Hebreeën 4 vers 16 instrueert ons om Gods troon met vrijmoedigheid en vertrouwen te benaderen. Ga met vertrouwen naar hem toe en vertel hem wat je nodig hebt. 3. Spreek onbevreesd. In 1 Petrus 4, vers 11 staat, als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Jij en ik moeten een geestelijk bevelende stem tegen de duivelse machten hebben. 4. Geef overvloedig. De manier waarop we geven is de manier waarop we ontvangen. Zie Lucas 6, vers 38. Leef een leven in vrijgevigheid. 5. Werk aandachtig. Alles wat u hand vindt om te doen, doe dat naar uw beste vermogen. Prediker 9 vers 10. Wakker jezelf aan in de Heilige Geest en krijg het werk gedaan. 6. Heb onvoorwaardelijk lief. Als kinderen van God moeten we anderen lief hebben zoals God ons lief heeft, onvoorwaardelijk en opofferend. Onderneem deze zes stappen en wanneer de vijand komt, zul je vervuld zijn met Gods kracht en zul je onverslaanbaar zijn. Laten we samen bidden. Heer, ik wil niet achteroverleunen en de strijd van het geloof missen waar u mij voor heeft geroepen. En als ik voorwaarts ga, wilt u mij laten zien hoe ik deze zes strategieën kan toepassen op mijn gevecht tegen de vijand.